Hé, hey, Black Jack! Kijk eens, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Goeie voetel! Ja, Black Jack! Kijk eens, kijk eens! Ho, oh, Black Jack! Goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce! Appeloesers! Ik ga even de hooi halen.